Hoi allemaal, ik sta hier bij de Warmozierskade nummer 25 in Gouda. Zoals jullie kunnen zien, staan er meerdere woningen in de verkoop in deze straat. In de Warmozierskade, zoals je weet, centraal gelegen, dicht bij het station en dicht bij het centrum. Maar wij krijgen toch binnenkort een woning in de verkoop, namelijk deze, nummer 25. Ten opzichte van de andere woningen heeft deze woning een aantal voordelen. Zoals bijvoorbeeld, zoals u kunt zien, de kunststof kozijnen um, en zowel aan de voor- als achterzijde screens en rolluiken. Aan de binnenzijde is de woning volledig in te richten zoals u dat wilt. Um, heeft u... Um, nee. Uh.